Stop whatever the hell you're doing! Mensen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5, LSBVR en morgen. En vandaag ga ik op pad met deze T6. Uh, ik mag die vandaag beta gaan testen. Uh, hij is van het ministerie van mods. Hij is dus nog niet af, betekent dat eigenlijk. Maar uh, ja, ik mag hem dus toch wel testen. En wil je dat nou ook, dan kan dat. Dan kun je via de link in de beschrijving naar de ministerie van Mods Discord. En dan kun je zo heet dat Patreon worden. En je, ziet, je kunt daar precies op vinden op de Discord hoe je de Patreon wordt. En nou, wat houdt het in? Dan betaal je een bepaald bedrag per maand. Een standaard bedrag. Uh, of ja, er zijn meerdere verschillende bedragen zeg maar maar je kunt kiezen. En dan uh, krijg je bijvoorbeeld uh, sowieso al early access tot bepaalde bestanden. Dus tot bepaalde voertuigen zoals deze T6 nu in dit geval. Maar nog meer voertuigen dat ik weet. Uh, en je kunt al zien, uh, ja, de, de, de WIP-fotos noemen ze maar even. Die okay, gaan we aan, ik niet wat het is. Even luisteren. Oké, okay, periode 2 gaan we zo meteen heen. Um, maar ja, daar, daar kun je dus ook al foto's zien van hun uh, progressie. Dus dat kun je in ieder geval, uh, ja, daar kun je vandaag, uh, dat kunnen jullie vandaag deze zien en via de Discord in de beschrijving kunnen jullie dus kijken hoe jullie dat uh, zelf ook, hoe jullie hem zelf ook kunnen krijgen. Uh, daarbij heb ik al voertuigcontrole en zo gedaan. Die komt zo meteen een beeld en dan gaan wij meteen. Nee, jij gaat niet achterin stappen. Dat wil ik niet. Naar een melding van een ja overlast denk ik. Uh, ik weet niet precies wat het is. Maar dit is hem dus, we gaan hem zo meteen, of jullie zien hem zo meteen nog wel uh, tijdens de voertuigcontrole. Um, en achterin uh, ga ik zo meteen wel even nog even de moeite voldoen om dat te laten zien. Of dat kunnen we nu al even doen, Het is toch maar prio 2. Kijk eens. Dit, uh, dit is gemaakt door uh, onze grote vriend Wander. En ja, nou, hij doet het wel super vet. is Gewoon uh, ja, super tof, moet je kijken hier. Mooie kist, kast, noem maar op, uh, noem maar hoe je het wil noemen. Ja, en gewoon de rest ook, uh, de pitjes zo. Het ziet er allemaal super uit. Binnen ook. Um, en wat wilde ik nou nog zeggen. Ja. Gesproken over. Als we toch over Wander hebben. Uh, jullie kennen Wander natuurlijk allemaal van de uh, verkeerslichten en verkeersborden tegenwoordig. En ik heb een update van Wander mogen ontvangen. En uh, ik denk dat inmiddels alles wel is geüpdate bijna dan. Uh, zoals je de Nederlandse verkeerslichten dus voor mij ziet. Zelfs als we goed kijken. Zie je ook een pijl naar rechts nu. Uh, dus uh, voor rechtsaf is ook echt gewoon een pijl geworden. Zoals je hier ziet. Dus dat is wel super tof. Ja en ook die kun je krijgen. Uh, Wonder is te vinden via een link ook weer in de beschrijving. Die kun je dus bij hem uh, verkrijgen. Deze verkeerslichten en verkeersborden. Uh, daarbij weet ik dat ook zo is dat als uh, hij nog een update uitbrengt. Dat je die ook gewoon krijgt van hem. En het is zelfs zo dat... Uh, nou, nee, wat wou ik nou zeggen? Ik weet niet meer wat ik daar bijna wil zeggen. In ieder geval, je kunt ze dus via hem krijgen. Link in de beschrijving. Uh, ja, wat het wel is, je kunt hem ook vinden via bijvoorbeeld mijn Discord of via die uh, Discord van het ministerie van Mots. Ik weet dat hij inmiddels de verkeersbordenjongen heet, geloof ik. Dat hij sowieso in die richting heet. Uh, hij is in ieder geval staf op mijn... Hé joh, hé joh. Oh, daar heb je geluk vriend. Hij is in ieder geval staf op mijn Discord, dus daar kun je hem wel uh, van herkennen. We gaan hier eens kijken wat is hier uh, precies allemaal aan de hand. Uh, we hebben nog geen stopbord trouwens op deze zitten. Die gast zit hier gewoon lekker te pissen joh, de gek. Nou dat hoeven we niet te zien in ieder geval. Gedacht meneer. Fuck off the sleeve alone Hij nee, luistert daar wil je meteen aangehouden. Ik wil bij deze een identiteitskaart zien van je. Hij zegt niet meer dan fuck off the sleeve me Voor bij deze een geldige. Identiteitsbewijs, dankjewel. Ben je uit? Nee, ik ben niet uit. Dat is mooi. Goed. ik hey, uh, kom even... Uh, oh, ga even met mij naar de stoep. Dat is iets veiliger. Waar is mijn collega heen? Ah, oh, daar komt hij. Jongen, jongen, wat is verkeerd om te rare doen. Luister eens grote vriend van me, je krijgt van mij een bekeuring. Uh, voor uh, uh, of ja, wat was je aan het doen? Ik weet niet of je daarop antwoord. Het gaat je helemaal niks aan zegt hij. Ja goed, maakt maar allemaal langs Je krijgt niet bekeuring voor het wild plassen. Uh, en de belediging enzo, daar laat ik dan maar uh, er even bij. Die krijg je niet meer thuis gestuurd. Ik kan uh, zo te zien geen uh, bekeuring uitdelen. Dus uh, ik geef hem een waarschuwing en dan mag hij ze weg gaan vervolgen. Ja, gedraag je een beetje. Fijn dag verder. Dan gaan we door. Er zit dus nog geen stopbord op wat ik al zei. Ja, en de koppel, die had ik. Ik weet niet of ik dat nou net had gezegd. Uh, ik heb namelijk uh, natuurlijk uh, mijn spullen, GoPro, kogelwerende vesten en zo moeten verwijderen. Uh, en daarbij heb ik dus wel gevraagd aan jullie van hey, hebben jullie toevallig dan weer een mooie koppel voor me? Uh, die heb ik uh, nu gekregen. Van Daan, de Daan die mij ook de uh, ambu-uniform heeft gegeven. Nou, en zoals je ziet, hij ziet er tof uit met een spura, uh, portefeuille, uh, pepper spray en handboeien achter. Dus uh, ja, daar ben ik wel blij mee. En wapens ook natuurlijk. Oké, okay, goed. We gaan uh, omhangen, zo te horen. Want we krijgen een melding van een. Uh mogelijke poging doodslag, poging tot moord. Dus gaan we gaan even snel heen. Ja, ik ga het kijken hoe het hier. Um. Hij staat mogelijk hier dus op het dak. En staat hij met een sniper zitten te zien. Uh, even kijken, hey, politie, laat vallen de wapen. Leg de wapen neer, luisteren. Neerleggen en meewerken. Heel goed. Op knieën. zijn vuurwapens opgericht, bij elke dag de weging wordt er geschoten luisteren en mijn aanhouding uh, nou ja niet te vroeg zeggen trouwens arrest, sniper heb ik goed jij gaat met ons mee mijn collega heeft geen uh, steek dan wel kogelwerend vest aan dat is wel redelijk gevaarlijk en ik krijg hem niet mee zitten zien. Kijk eens. Zo doen we dat. Mijn collega doet er iets uh, minder snel over. Maar goed, de baan is uit. Ik zit er vast. Ah, oh, daar is hij toch al. Gaat ook redelijk snel. <coughs> ja joh, neem het tijd. Oh, ja, nee, dat uh, kan zeker ook. En dat mag zeker ook. Dit is trouwens de T5 van MVM, het ministerie van Mots. Dit is een T6, dat is een T5. Je ziet het verschil vooral in de voorkant. We gaan naar een uh, collega die assistentie vraagt bij een verkeers... Uh, bij een staande houding van een voertuig. En daar gaan we wel even met snelheid naartoe het woord. Uh, oh die zag ik over het hoofd maar ik ben op tijd gaan remmen en over blauw opgooien. Dit vind ik toch zo'n rot gebied om te rijden, hè? Omdat je continu moet sturen. En met mijn stuur is dat redelijk vervelend. Links vrij. Dit is trouwens een nieuwe B-klasse die binnenkort ook te zien is. Deze is van Anomods en Edo. Hoi. Hou die. De persoon hier voor ons was helemaal aan het slingeren joh. Ik zag hem en ik heb hem aan de kant gezet. Ik, uh, ga, ik ga even kijken wat aan de hand is. Blijf even in de buurt uh, als je wilt. Ik ga eens luisteren. Hè. Zullen we een blaastestje moeten afnemen? Ik moet alleen even de juiste ILS. Uh, kon fix nog uh, fixen. We niet backup. backup. Oh, is het zo? Vertel. Ik uh, kon uh, duidelijk alcohol ruiken, maar ik heb geen blaas, uh, analyse ding bij me. Kun je dat even doen voor mij? Ja, natuurlijk. Ja. Als die over het is mag je maar arresteren. Uiteraard ga ik zeker doen. hoi uh, je u-u. meneer? Ik hey, ben Wim, politie. Mag ik even blazen voor mij U wilt niet meewerken, dan proberen we nog een keer. U mag even blazen voor mij totdat ik stop zeg. Blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen, blazen. U wilt nog niet meewerken. Probeer het de laatste keer, anders wordt er sowieso aangehouden, je wordt het bloed afgenomen op het bureau. En dan wordt u de hoogste straf vastgelegd, aangelegd, opgelegd. En dat is gewoon uh, invoering rijbewijs. Drie maal is weigeren, is aanhouden. Je mag uitstappen. Ik ben dus aangehouden voor rijden onder invloed of zoiets. Niet te onverplicht en niet meewerken aan een vordering van agenten, dat sowieso. Voertuig gaat mee met ons, jij gaat mee met ons. Even kijken. Er zijn geen Nee, niet meekomen, ja nee we gaan niet rijden wat gaan we nou doen wat gaan we nou doen wat is er dan wel helemaal loco fout hier oh ja en dan gaan we oh shit heeft hij maar neergeschoten of was dat mijn eigen wapen er gebeurde iets raars tot zo en we gaan maar even full YOLO helemaal alleen naar een overval, een mogelijke overval van een winkel. Uh, we hebben de kogel weer in de vesten aangetrokken. Ik zeg altijd we, maar dan bedoel ik natuurlijk uh, mee, uh, alleen Wim in dit geval gaan. Aan een kantje. Kijk trouwens. Nee, die nog niet. Laatst zag ik, ik zag uh, ook een, uh, of voor mijn gevoel, zag ik ook de, weet het, uh, de, de voetgangers uh, lichten aangepast. Uh, door Wander. Uh, hier trouwens dit soort bordjes hè. Hier, ik, ik weet niet of deze nou wel is aangepast. Ik denk het niet. Wacht even tot ze rood krijgen. Als deze nou rood, een rood poppetje is. Nee, ja. Ik weet niet of die is zijn aangepast. Ook hier weer hè. Um, dit bord, ik geloof, ik, ik heb mijn rijbewijs, maar dit is geloof dat je hier niet mag draaien. Uh, daar ook. Um, hier bord dat je niet de snelweg op mag. Uh, hier deze zijn nog niet aangepast maar nogmaals hè, als je dus deze verkeersborden bij wander krijgt of via Wander krijgt krijg je gewoon een update uh, toegestuurd als je een update maakt uh, dus dat kan allemaal goed wat hebben we hier een gevaar dat hier tot een voetgangersgebied is en nogmaals de pijlen naar rechts en de pijlen naar links dat is allemaal wel super tof uh, ja dus dit allemaal heb ik dit nog eens laten zien is dus nu hier naar rechts hier naar links oh. blauw gaat uit schoten geloos schoten geloos daar gaan ze daar gaan ze oh shit daar gaan ze wow wow, wow. bestuurder wel neer heb nee de bestuurder niet shit shit shit shit wie gaan we pakken wie gaan we pakken, we gaan we pakken. Um, um, um, um. deze is hier vol aangereden de gek handen laten zien handen laten zien waar ben je waar ben je waar ben je handen omhoog omhoog die handen meewerken meewerken kom op meewerken vuurwapen laten vallen Komen die gekken nou weer? Hey! Staan blijven! Ik probeer ze gewoon even... Jij bent aangehouden. Met echt volging meerdere voertuigen uh, nee, en personen. Hoi collega's, jij zet hem wel heel mooi bij mij neer. Dat is heel fijn. Pak ze, pak pak, pak pak, pak ze. Totale chaos hier. Nee, waar ga ik nou heen? Ik wil gewoon instappen. Oude oh, collega's zitten daar ook te schieten. Totale gaas, jongen. Uh. Collega's zitten hier achter iemand aan. Ik hoef die Amu nog niet. Oh, ik crash. Jammer, joh. Dit was wel een vette melding, als dit helemaal was afgehandeld. Maar, wij hadden ze gewoon te pakken. Wij handelen die shit af. Wij zijn gewoon super. Tot zo.